Als cliëntenraad vertegenwoordig je de achterban. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld wonen, werken of dagbesteding hebben bij de zorgorganisatie. Maar hoe zorg je ervoor dat hun stem echt gehoord wordt? Zorgkaart Nederland biedt uitkomst. Zorgkaart Nederland is een website. En op deze website delen mensen hun ervaringen over de zorg en ondersteuning die ze krijgen. Dit noemen we een waardering. Deze waarderingen helpen andere mensen om te kiezen voor een zorgorganisatie die bij hen past. Waarderingen leveren niet alleen waardevolle informatie op voor mensen die zorg of ondersteuning zoeken. De waarderingen voor de eigen zorgorganisatie kunnen ook worden gebruikt door de cliëntenraad. De cliëntenraad kan de ervaringen van mensen op Zorgkaart Nederland bijvoorbeeld gebruiken om advies te geven aan het bestuur. Daarnaast kan de cliëntenraad de waarderingen gebruiken om nieuwe onderwerpen en ideeën te onderzoeken. De cliëntenraad kan bijvoorbeeld een interessant onderwerp tegenkomen, zoals onveiligheid van een woning, dagbesteding of werkplek. Maar wat als dat onderwerp maar in één of weinig waarderingen genoemd wordt? Dan heb je als raad nog te weinig informatie. Je kunt als raad dan besluiten dit onderwerp zelf verder te onderzoeken. Zorgkaart Nederland is er dus niet alleen voor mensen die op zoek zijn naar zorg of ondersteuning, maar kan ook door de cliëntenraad worden gebruikt om adviezen te geven. Of om nieuwe onderwerpen te ontdekken en op de agenda te zetten. Gebruik Zorgkaart Nederland daarom ook daadwerkelijk als cliëntenraad. En stimuleer de zorgorganisatie dit ook te doen. Zo zorgen we ervoor dat de stem van de mensen wordt gehoord en dragen we bij aan een betere zorg. Kijk voor meer informatie op onze site.